De Rumea e-Twist in gebruik nemen. Zodra je de Rumea e-Twist thermostaat hebt geïnstalleerd, start de installatiewizard op. Selecteer om te beginnen het gewenste land en de taal. Navigeer eenvoudig door het menu door aan de knop te draaien. Bevestig je keuze door op de bovenste knop te klikken. Stel vervolgens de datum en tijd in. Nu kun je de e-Twist verbinden met een wifi-netwerk. Op het display wordt een lijst met beschikbare verbindingen weergegeven. Selecteer het gewenste wifi-netwerk en voer het wachtwoord in. De e-Twist maakt nu automatisch verbinding met het wifi-netwerk en is klaar voor gebruik. Vervolgens stel je in een handomdraai de gewenste temperatuur in. De Rumea e-Twist. Vertraaid handig.